In deze crisis zoeken we allemaal naar manieren om te besparen. En een van de tips die wij bij Testaankoop jullie altijd geven, is om huismerken te kopen in de supermarkt in de plaats van A-merken. Want die zijn een pak goedkoper. Je kan ze vinden aan de helft van de prijs, maar je wil natuurlijk niet inboeten aan kwaliteit. En dus hebben wij onze testen van de voorbije jaren erbij genomen en dat zijn er veel. Vaatwastabletten, douchegel, keukenpapier, muggenproduct, hazelnoot, pasta bodylotion, tonijn, kaasbladen, licht thee, olijfolie, muesli, rebe, iberico, hand, wasmiddel, tapenade, spaghetti, garnalen, handcrème, shampoo, yoghurt, koffie, wc-product en deos. Enfin, meer dan 1500. En nu gaan we winkelen om te kijken of je met die beste producten nog altijd kan besparen. Deze spaghetti bijvoorbeeld. Van dit merk kost die voor 500 gram 2,79 euro. Maar de spaghetti van het De Leize merk kost voor 500 gram 1,9. euro 1,70 euro verschil dus voor 500 gram spaghetti. Nog een voorbeeld? Kom mee. Dit wolwasmiddel van Woolite kost 10,19 euro of per liter 5,36 euro. Dit wolwasmiddel van De Leize heeft dezelfde kwaliteit, maar kost maar 1,66 euro per liter. Drie keer minder dus. En ik heb nog voorbeelden. Deze olijfolie van Bertoli die kost per liter 11,32 euro. Maar deze van de lijzen scoort beter in onze testen. En die kost 8,35 euro per liter. Bijna 3 euro minder dus. Dus voor 1 liter olijfolie, 1 liter wolwasmiddel en 500 gram spaghetti betaal ik nu iets meer dan 11 euro. En dat is meer dan 8 euro minder dan wanneer ik zou kiezen voor de aanmerken. Dus daar kan je al wel eens mee besparen. Wil jij ook besparen zonder aan kwaliteit in te boeten? Check dan onze website of onze app.